Nou, het was bij alle drie was het droog en uh, dat soort uh, dingen voelen en zo, maar ze vonden me ook alle drie leuk. Ik ben wel eens geïnteresseerd geweest in iemand van hetzelfde geslacht. Ik nee, het niet. Ik doe niet anders. Ja, ja. Ik denk iedereen. Iedereen. Ik weet 100% zeker iedereen. Ja. Denk je dat seksuele voorkeur zwart of wit is? Of zit er meer tussen hetero en homo? Nou, er zit denk ik wel meer in. Maar ik vind het wel een grappige ontwikkeling dat je vandaag de dag hebt... dat het veel vrijer nog weer wordt. Ja. Terwijl ik vond toen ik puber was, was het wel hokkeriger. Ja. In die zin. Tegenwoordig val je op een mens. Nee, ik denk niet dat iemand 100%... Homo is of 100% hetero of zo. Je, nee. je doet gewoon waar je zin in hebt. En uh, vind je iemand leuk? En vind je iemand leuk? Of het nou van hetzelfde geslacht is of van een ander geslacht. Er zijn echt mensen met allemaal verschillende soorten voorkeuren. En om nou te bedrukken of dat het hetero of homo is, er zit veel te veel tussen. Je kan letterlijk uh, hetero zijn, maar dan ook iets doen met een jongen en maar gewoon nog steeds hetero zijn. Je kan ook bies zijn. Je kan van alles. Ik geloof taalkind. In mijn optiek bestaat er gewoon. Hetero en homo en alles wat daar tussenin zit, is in mijn optiek oh. gewoon experimenteel. Ja, nou ja, er zit ook bi tussen, maar voor de rest zou er niet heel veel tussen zitten. Nee, je hebt ook nog mensen die gewoon van mensen houden, van de mens eens. Ja, nou, Ik denk niet dat het per se het een of het ander is. Nee. Ik denk dat het twee einden zijn waar nog heel veel dingen tussen zitten. Voel jij je wel eens aangetrokken tot iemand van hetzelfde geslacht? Ik niet, want dat is bij mij heel duidelijk. Ja, precies. Maar ik denk dat vrouwen dat wel geneigd zijn om, om, om, om dat, uh, die kant op te gaan. Ja. ja. Vind je nee, mannen soms knap? Nee, of ik niet? kan ze wel knap vinden, maar that, that, that's it. dat it. Dat is niet dat ik geen uh, seksuele uh, gevoelens bij of aantrekkingskracht. Uh, nee, nou, niet seksueel. Nee, maar wel, een ja, mooie vrouw. Ja, ik weet wel wat ik mooi vind. Ja. Ik ja. kan iemand een vrouw heel mooi vinden, maar het roept bij mij geen erotische gevoelens ja. op. Ik vind het mooi, maar hey, vind ik ja. Beautiful, ja. but not for me to eat from. Ik vind vrouwen wel over het algemeen mooier dan mannen, maar mannen vind ik gewoon aantrekkelijker. Ja. Nou, het is een beetje een verschil, hè? aantrekkelijk en ja. iemand mooi ja. vinden. Seksueel aangetrokken, nee, nee. Op alle andere manieren wel. Ik kan mensen bewonderen, respecteren, geïnteresseerd zijn, ook een, een, een bepaald soort intimiteit meevoelen, maar die is nooit uh, opwindend uh, seksueel. Heb je wel eens met iemand van hetzelfde geslacht gezoend of gesekst? Nee. Ook niet? Ja, de, de, misschien met het buurmeisje een keer uh, een zoentje of zo, maar verder niet. Niks noemenswaardig? Nee. Nee. Hmm. nee, ik nog nooit. Ook niet gezond? Nee. nee ook nee, niet helemaal. gewoon toen je dronken was, gewoon een vriendin nee, genoemd. Nee. Hm. Ik heb wel eens een borst in mijn handen gehad, maar dat is ja, anders. Dat is anders, <laughs> dat is anders denk ik, ja. <laughs> Oké. Okay. Uh, geen seks gehad. Wel eens een heel klein beetje gezoend tijdens een avondje stappen. Uh, maar ik kan me er zelf niet zo heel veel van herinneren, want daar was voornamelijk uh, wel uh, wat gedronken. Ja, ik ook. <laughs> ja. <laughs> ja. Nee, ik was het ook, ik ben het ook echt niet van plan. Hm. Wel heb ik iemand uh, ooit leren kennen van hetzelfde geslacht, dus een andere ja. vrouw. Die mij dus wel leuk vond, maar uh, ik ben daar heel stellig en duidelijk in geweest van dat dat niet mijn ding is. Ja, ja maar ik heb meerdere vrouwen gezond, ze uh, zijn heb... heel goede vrienden en ik kan heel lekker zoenen en dat hoeft ook echt niet meer, dat uh, zo. Ja. Ja. Ik? Nee, het is nooit van gekomen. Ik heb wel in de, uh, in de periode gezeten van de vrouwencafé's. En ik ben ook wel naar vrouwenfeesten geweest, naar gayclubs. Maar nooit echt een dijk Nee, nee. De, de, de, genoeg. Ook op de dansacademie. Maar het zit er niet in, blijkbaar. En dan komt het maar ook het niet uit. Ja. Heb je geëxperimenteerd om achter je seksuele voorkeur te komen? Ja. Alleen toen zat ik echt heel erg in de confusion... ...fase van wat is het dan eigenlijk? Want ik merkte dat ik wel heel erg op uh, van die dating-apps allemaal vrouwen aan ging zetten. Ook in de porno die ik keek, merkte ik dat ik gewoon naar lesbische porno keek. Maar wat was het dan dat je het wist? Nou, dat is door het te doen. Ja. Ja, en hoe heb je dat gedaan? Door middel met hetzelfde geslacht te ja. experimenteren, maar ook met zeg maar, het uh, stereotype geslacht waar ik op hoort te vallen. Dus nee. ik heb veel dingen met vrouwen gedaan en met jongens. Wat heeft geconcludeerd dat ik best wel bi ben. Ja. Ja, ik heb wel seks gehad met een meisje, maar ik vond het niet voor herhaling vatbaar. Was je verliefd op een meisje ook? Nee, niet per se. Nee. Niet echt verliefd. Het was meer voor het experimenteren. Ja. ja, hoor. Dus kom je er niet achter, hè? Maar ja, god, weet je hoe oud was ik dat ik uit de kast kwam? Heel jong. 14. Ja. ja. Ik bedoel, dus ja, weet je, dan ja, ben je er al wel een beetje achter. Meer op basis van gevoel, nog niet echt het experimenteren natuurlijk. Ik wil even denken aan de tijd dat er drie van die meiden voor, bij, bij ons voor de voordeur stonden. Wat was er gebeurd dan? Nou, het was bij alle drie was het droogneuken en uh, dat soort uh, dingen voelen en zo. Maar ik werd er heel ongemakkelijk van. Tegelijkertijd? Nee, uh, nee alle drie om zijn beurt. Maar ze vonden me ook alle drie leuk. Dus ik heb gewoon één, twee, drie. Het was gewoon niet mijn ding en uh, de, een half jaar later was ik helemaal van de mannen. Zou je in de toekomst open kunnen staan voor iemand van hetzelfde geslacht? Ja, op zich wel. Ben je niet, ja, dus niet in de zin van een relatie, want nee. dat, ja, ik, ben ook, ik voel me ook namelijk niet seksueel aangetrokken tot een vrouw. Um, zou je een keer gewoon... een avontuurtje kunnen hebben dan? Met een ja, vrouw? dat wel. Ja. Ik denk dat het voor variatie ook het leuk zou vinden om ja. te kijken hoe het nou eens is om met hetzelfde geslacht bijvoorbeeld, seks te hebben. Mm -hmm. En dat zou denk ik voor nu, ik er nu naar kijken ook echt bij één keer ja, of twee keer kunnen blijven of zo. Ja, denk het wel. Het is niet dat ik nu volmondig ja zeg, maar je ja. weet nooit hoe het, uh, hoe het later loopt. Ik denk het wel. <laughs> <laughs> dat doe ik sowieso. Ik sta er wijd voor open. Jawel. Ja. Maar ik zie gewoon waar het leven mij brengt. Waar, naar wie ik het meest attraction voel. Ja. Als het met een man of met een vrouw is, dan is ja. dat zo. Dus ik zie wel. Nee, ik, uh, ik ben daar wel gewoon echt heel street in. Ik ook. Ja, ik heb er wel ja, een ja. hele duidelijke grens in voor ja, mezelf. Ja, ja, ja, ja. En gelukkig wordt die ook gewoon gerespecteerd. Ja, zeker. Dus het, ja, ik, ben, ik sta daar altijd voor open. had niet anders voor. Ik <laughs> ja. krijgen dat meer relatieniveau toch meer naar de kant van vrouwen neigt dan ja. Dan de kant van mannen. Krijgen jullie nu 20 seconden de tijd om zoveel mogelijk seksstandjes op te noemen? In drie... 2, 1. Nee, Cowgirl. Reverse cowgirl. Scharen. Uh, missionary. Reverse missionary. Lotus. Uh, doggy. Reverse doggy. Okay. Schilbadsterren. Uh, zeesterren. zeesterren. <laughs> De um, uh, lotus. Ja, ja, ja, ja. Lepeltje, lepeltje. Uh, Reverse, lepeltje, lepeltje. Uh, <laughs> Reverse 69. Um. Wil jij nou weten hoe deze standjes in zijn werk gaan? Like, subscribe en comment. En kijk naar de volgende video. Doei!